mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD of Armor. En vandaag ga ik weer op pad met de ambulance. En vandaag niet met Wim, maar gewoon met deze twee random gasten. Dit ben ik wat nu rondloopt. En dat is mijn collega die achter mij aanloopt. Vandaag gaan we op pad met deze ambulance. C-Missen gemaakt door ministerie van Mots. Dan moet er een update komen en daar wacht ik nog op. Hopelijk komt die zo snel mogelijk. Meldingen stroom al binnen, maar die nemen we allemaal niet aan. Ja we hebben de luchthoren weer, dus die zit onder het kenteken, er zit een dikke brandweerschreen, dus die gaan jullie ook horen. En, uh, regen buiten, nee ik, ik hoorde iets. In ieder geval dit is hem dus voor vandaag. We gaan even voertuigcontrole doen, heel simpel, niet van uh, niet helemaal met de Rockstar Editor. Maar gewoon lekker dus zo. Dan krijgen we krijgen de eerste melding, Strawberry Avenue. En dat is een persoon die zijn aan het braken heeft koord. Dat is een A2 melding. Dan gaan we eens even een kijkje nemen. Groen. Oranje. En ik meen dat dit werkverlichting is. Zo ja. Ja. En dan uh, denk ik uh, dat jullie ook wel weer kunnen stellen dat ik een stuk beter klink ten opzichte van de vorige video's. Namelijk met Belgische politie en LSBDVAR daarvoor. Want ik ben inmiddels verbeterd. beter. Uh, en ik heb het super druk. Dus het is echt uh, het is opnemen. Ja het regen inderdaad. Dus opnemen op maandag in dit geval en uploaden op dinsdag. En zo gaat het waarschijnlijk de komende tijd wel zeker uh, uitzien. Dus gewoon de dag van tevoren opnemen. Maar ja, goed, ik, uh, en ik ga mijn best doen. En lukt een keer niet, dan hebben jullie een keer geen video. Uh, maar... oh. Oh. oh, oh, oh. Ja, moeten we zo even uitzetten. Uh, maar dat, ja, goed, kan gebeuren toch. Uh, ik doe mijn best en als het niet lukt heeft privé en alles altijd voor, uh, voorrang. Dus dat gaan jullie zeker misschien ook wel merken. Anyway, ik wil een vraag stellen en die ga ik nu alvast stellen. En die ga ik misschien in de komende video's ook alvast stellen. Um, en ik ga een poll maken denk ik die ik ook via jullie uh, via Discord ga laten beantwoorden. Het is namelijk of jullie de hele maand november weer sneeuw willen. Uh, in, in GTA, dus de straat. Tot ze of glad zijn of tot we de gladheid uitzetten. En ik denk dat ik bij die poll dan verschillende opties ga doen en het zal zijn optie 1 is ja hele maand sneeuw en gladheid 2 nee 3 oh zo rustig aan hoor dat is pas net goed. 3 is iets van halve maand uh, of hele maand sneeuw halve maand gladheid ik verzin het wel want de gladheid is uiteindelijk heel heb ik het wel helemaal mee gehad dus uh, ik snap dat en jullie denk ik ook wel Dus ik snap dat dat misschien niet uh, uiteindelijk iets is wat we weg willen zien maar in ieder geval, ik, ik ga wat opties ervan maken. Dus niet wat de hele straat weer vol met sneeuw liggen en dat helemaal in december. Want ik vind dat gewoon wel echt een, een, een, ja, ik hou gewoon van december. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Ik ben zelf zo iemand die het heerlijk vindt uh, als, als het koud buiten is. En als je lekker binnen kunt zitten, is het natuurlijk niet echt lekker als je uh, moet uh, werken of uh, op de fiets zit ofzo. Maar als je dan eenmaal thuis bent, dan is het toch wel, het wel weer lekker. Dus ik, uh, ik hou er wel van. En zo heeft uh, spoed altijd voorrang op geen spoed. Dus ook deze A1 melding heeft voorrang op onze A2 melding waar we naartoe onderweg waren. En daar gaan we dus ook heen Zo niet aanspreekbaar had ik doorgekregen wat ik zo snel las, moet ik zeggen. Het kan natuurlijk van alles zijn. En dat kan alcohol zijn, dat kan drugs zijn, dat kan hart zijn, dat kan longen zijn, dat kan, uh, weet ik het zijn, bloeding, dood. Het kan alles zijn eigenlijk. Die luchthoren die klonk niet helemaal lekker, maar dat komt door het bewerken daarvan. Dus het maken van die sirene, zeg maar, daar is wat misgegaan. Maar er zit in ieder geval een luchthoren onder. Ja, wat, ja, je hoort zelf ook wel wat er niet klopt. Hallo. Nou, even heel een heel snelle check-up. Even kijken wat er hier aan de hand is. Valt het allemaal wel mee? Dan gaan we snel mogelijk die ambulance. Die wilt er niet in de regen werken. Dan wel liggen. Maar kan het niet anders. Uh, omdat die bijvoorbeeld uh, dood is of zo. Of echt zwaar uh, uh, gewond is. Dan kunnen we niet zomaar uh, de ambulance. Ik zie een mooie hartstikke. Een mooie ademhaling. Een mooie saturatie. Een mooie bloeddruk, Een mooie temperatuur. Een mooi leven. We gaan uh, meteen beginnen... Uh, in de ambulance. Uh, Oké, okay. uh, nou goed, dan willen we even dit weten. Wat is er gebeurd? Het verhaal is, um, uh, uh, uh, uh, uh. hij heeft koud zweet, cruciale uh, uh, uh, kortademigheid, pijn op de borst, allergie voor ibuprofen. Uh, hij is bekend met lage bloeddruk, bekend met astma en uh, is hier aangetroffen door... Uh, door omstanders nou dat kan natuurlijk dat kan zijn een mijn aanval het iemand dus hij is al kort van adem uh, pijn te borst maar als ik zo eens kijk pijn te borst hè? kort van adem zweterig kan ook een ademvark zijn uh, oké okay, daar zijn we weer de game crashen hadden jullie misschien wel in de gaten even kijken hoe ik het precies edit uh, maar we gaan alsnog gewoon naar het uh, ziekenhuis dat maakt verder toch geen verschil die het kunnen we gewoon maken met of zonder patiënten. ze stappen toch niet in namelijk Laten we nou even zeggen dat deze persoon inderdaad bij hem te borst staat, dan ga je een hartfilmpje maken, ga je kijken, je gaat kijken waar de klachten, hoe ze klinken, hè. het verhaal ga je aanhoren, nou, het kan zomaar zijn dat het maag is, longen, maar stel het is hart dan gaan we dus nu richting het ziekenhuis met spoed, mits het ECG natuurlijk afwijkend is, dat kan, hè. het kan ook hartritmestoornissen zijn die het veroorzaken, maar stel het hartfilmpje ECG is afwijkend en we zijn nu onderweg met spoed naar het ziekenhuis waar we de patiënt droppen. En waar ze waarschijnlijk meteen gaan starten met dotteren. En deze motor gaat niet opzij voor ons. Maar je komt best wel makkelijk tussendoor. Maar deze auto gaat raar doen. En deze lichtblauwe auto doet raar. ziekenhuis, Waar wij alvast melding gaan instellen. Of aanzetten. My life. Uh, boom. Zo. Patiënt gedropt. En wij gaan retour naar... En dan vanavond, en dat was voor jullie dan gisteravond, is uh, Politieburg Wallen uh, voor de tweede aflevering op tv gekomen. Op RTL 4 of 5, RTL 4 he, uh, meen ik. En dat was wel erg gaaf. Uh, aflevering 1 was erg gaaf, dat was vorige week. En aflevering 2, ik kan nu dus nog niet zeggen hoe die gaat zijn, maar ik vermoed ook wel weer erg gaaf. Dus zeker een kijktip als je nou aflevering 1 en 2 hebt gemist, om dat even terug te kijken. En om volgende week zeker weer... Op maandag klaar te zitten voor aflevering 3. Echt een hele gave serie. Een kijkje in de keuken van de noodhulp van Amsterdam. En dan Centrum Amsterdam. Dus daar gebeurt wel het een en ander. Lijkt mij zo. En dat zagen we in aflevering 1 al. En in aflevering 2 gaan we dat waarschijnlijk ook zien. Als ik de trailer al had bekeken. Beter uh, Waarschuwing, schoten, alles. Dus uh, ik denk dat het wel heel leuk. Uh leuke en gave aflevering weer gaat worden misschien wel een heftige aflevering oh meneer let op achter de bus staan voertuig en die staat stil dus kijken kijken kijken kijken nee ik word niet gesponsord werd ik maar gesponsord maar ik denk uh, dat je als je een kijkje wilt in het politiewerk dat dat een, een goede serie is uh, robuust blauw was ook altijd een goede serie uh, we staan hier gewoon zo, JOLO op de stoepje. Oh, we hebben onze spoed spoedtas om. Robuust Blauw is altijd wel een goede serie. En ik denk dat dit net ietsje beter is. In mijn uh, opinie. Zo te zien was er dus reanimatie. Dus hoeven we niet het hele verhaal helder te krijgen. We ja, gaan gewoon meteen kijken ja inderdaad treatments is CPR met de hartmonitor aansluiten. We zijn begonnen met compressies te geven, de hartmonitor is aan het opladen en die gaat nu zeggen of die wel of geen schok wilt geven. Hij wilt geen schok geven want het is al een succesvolle reanimatie. We krijgen hartslag terug, we krijgen ademhaling terug, saturatie stijgt en we gaan met spoed richting uh, het uh, ziekenhuis. Nou nu al helemaal gehad met deze mod. Ik weet niet hoe het dan we allemaal ineens komt, <coughs> maar in ieder geval. Uh, wat jullie nog hadden meegekregen was mevrouw, een succesvolle reanimatie en na een succesvolle reanimatie wil je alsnog even met spoed richting het ziekenhuis gaan dus dat gaan we ook doen de mod crashte alleen weer nadat wij uh, de reanimatie hadden afgerond maar ook zoals toen straks weer, we kunnen gewoon nog even oh, even de rit naar het ziekenhuis rijden want de patiënt stapt toch nooit in bij deze mod. dus uh, het is precies hetzelfde ritje eigenlijk en dan ben ik er eigenlijk wel klaar mee voor vandaag ik uh, hoop dat jullie ook begrijpen dat als je om laat zeggen drie uur de mot uh, of uh, de video wilt starten dat je dan zegt van uh, oké okay, leuk gaan we doen. Dan crash je de eerste keer, start je hem de tweede keer op. Crash je de, derde, de tweede keer, start je hem gewoon weer op. Crash je de derde keer, heb je dan al een beetje gehad. Ga je ondertussen video's kijken. Ga je om vier uur verder. denk je van oké okay, nu gaan we weer eens een poging doen. Dan crash je weer en dan start je weer op. En dan crash je weer. En dan denk je van ik heb het helemaal gehad. Maar dan maken we het toch nu even af. Dus voor nu, ik heb het afgemaakt. En dat gaat echt geen lange video zijn. Misschien twaalf minuten, misschien elf minuten, weet ik het. Um, maar hou in gedachten tot ik het voor jullie heb gedaan, mensen. Ik zie jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video. Wat gaat het zijn? Ik geloof roleplay met de brand, dus uh, Blijf kijken. Of met de politie. Weet je nu niet helemaal. Een van de twee in ieder geval. Het weekend gaat ook roleplay worden. Weet je dat alvast? En tot dan. Joejoe, groetjes.